Kijk eens Blacktack! Oh Jack! Goed zo Blackjack, Hey Jack! Kijk eens Jack! Dat is lekker Jack! Hey Joyce, kom maar Joyce! Oh Joyce! Oh Joyce! Roosje is bij Annabel aan het spoken. Hé hey, Annabel. Hé hey, Roosje, kijk eens Roosje. Kijk eens, kom eens. Oh Roosje, kom maar Roosje. Nee, ja. <kijst>. is, de, is de pak leeg? Nee, die zit nog heel veel in. Hé hey, Roosje, kom eens. Kom eens Roosje. kom eens Roosje, kom eens. Kom eens, kom eens, kom eens Roosje. Kom eens, kom eens, kom eens, kom eens, kom. Roosje, kom. Kom maar, Roosje. Kom. Kom. Oh, Roosje. Ah, oh, Roosje wil niet. Ja, ik weet niet wat ik...